In deze video laat ik zien hoe, welke opties er zijn in het klasnotitieblok in Microsoft Teams voor het distribueren van een pagina. Ik ben hier in een klasnotitieblok. Dit is de standaardpagina die er standaard aan het begin staat. Deze kun je ook verwijderen en daar iets anders neerzetten. Ik ga eerst mijn scherm maximaliseren zodat ik het allemaal beter kan zien en dan vouw ik de navigatie uit. Ik heb een pagina in mijn inhoudsbibliotheek in een week staan waar de opdrachten in staan, maar omdat het in de inhoudsbibliotheek staat kan een student dit niet bewerken. Als ik het nu verplaats of verstuur naar het notitieblok van de student en als dat er 25 zijn dan kan dat dus ook, dan kan die daarin werken is zijn eigen notitieblok en kan ik daar ook meekijken. Stel ik heb deze opdracht en deze wil ik versturen, distribueren dus naar alle studenten in deze klas. Ik klik dan eerst bovenaan op Klasnotitieblok, menuoptie Klasnotitieblok en ik ga naar Pagina distribueren. Daaronder staan een heleboel opties. Als ik standaard kies voor Pagina distribueren, dan hoef ik alleen maar aan te geven in welke sectie in het notitieblok van de studenten dit terecht moet komen. Dus ik klik bijvoorbeeld op opdrachten en als ik op distribueren klik, komt die in het notitieblok van in dit geval één student... In die sectie opdrachten terecht. Dat is de eerste optie. De tweede optie die staat bij pagina distribueren is afzonderlijke distributie. Ik kan dus ook, als er meerdere studenten in mijn klas zitten, in dit geval is dat helaas niet zo, dan kan ik ook een selectie maken van de studenten die deze pagina moeten ontvangen. Dus zo kan ik differentiëren. Ik kan dit ook op, uh, uh, met deze knop doen, groepsdistributie. Dat betekent dat ik, daar, uh, dat ik binnen mijn uh, klas ook nog weer groepjes kan definiëren. Hier kan je bijvoorbeeld zeggen nieuwe groep. Ik heb nu maar één student, maar als hier 25 studenten staan, kan ik bijvoorbeeld één groep waar studenten wat extra uh, lesstof nodig hebben of juist verdiepingsstof uh, moeten krijgen. Dan kan ik in groepjes verdelen, ik kan die uh, groepjes een naam geven. En dan hoef ik in het vorige scherm eigenlijk alleen nog maar dat groepje aan te vinken om te zeggen van deze groep moet deze bladzijde ontvangen. De laatste optie die er dan nog bij staat, dat is de distributie naar verschillende notitieblokken. Dus ik kan ook in één keer naar alle klassen waar deze opdracht gedaan moet worden, kan ik deze pagina distribueren. Ik klik hier dan op de optie en ik zie dan bijvoorbeeld ook mijn andere klassen waar ik deze pagina na kan sturen en dan moet ik hier ook weer de juiste sectie in de klasnotitie of de notitieblokken van de studenten selecteren. Dan moet die pagina daarin te staan. Ik zal nu de eerste optie even laten zien. Dus ik klik op pagina distribueren. En dat betekent dat ik binnen deze klas naar alle studenten in deze klas in hun sectie opdrachten deze pagina distribueer. Dus ik klik hier op distribueren. En dan zie je dat die verzonden wordt. Je kunt ook bijhouden hoe ver die is. In dit geval staat er nu 100% voltooid en gereed. En dat kunnen we controleren door hier open te klikken. We gaan naar het notitieblok van de student en de sectie opdrachten. En dan staat hier de zojuist uh, verzonden pagina in het notitieblok. Heb je hier nou een fout in gemaakt, dus heb je een pagina gedistribueerd naar de verkeerde studenten of heb je dat te vroeg gedaan, dan is er ook nog een pagina verwijderen optie. Daar kun je dan je selectie weer terugdraaien, dan bladeren je naar de pagina die je weer wilt verwijderen en dan wordt die bij alle studenten uit hun sectie weer verwijderd. Dus dit was alles wat er te zeggen valt over het pagina distribueren binnen het klasnotitieblok in Microsoft Teams.